Hoi, ik ben Simala, ik ben 25 jaar, kom uit Amstelveen en ik studeer Logistics aan de HVA. Vandaag neem ik jullie een dagje mee naar de HVA en dan geef ik antwoord op de meest gestelde vragen. Ik heb eerst MVA's gestudeerd. Ik had daar te weinig studiepunten, dus toen ben ik overgestapt naar Logistics. Ik ben heel blij met mijn keuze, want ik kan met logistiek echt overal terecht. Het is een hele brede studie. Als ik laatst in de luchtvaart wil werken, dan kan dat. Ik kan ook bij een distributiecentrum werken of bij de PostNL of bij de NS. Logistiek zit overal. In het eerste jaar schrijf je in voor een van de studies, maar je krijgt beide. En in het tweede jaar ga je echt een keuze maken voor engineering of management. Bij management krijg je meer economische vakken. Dan kan je denken aan economische businesscalculaties of algemene economie. En bij engineering krijg je technische vakken wat meer statistiek gericht is. Dan kan je denken aan logistics en ICT en vooral werken met Excel. Nou, ik heb zo'n les dus ik ga nu naar de HVA. Nou, ik heb dus net een half uur gefietst vanuit Amstelveen en ik kwam Valerie, mijn klasgenootje, tegen. mijn andere klasgenootjes. Elk blok bestaat uit tien weken. Binnen tien weken heb je dan elke dag les en dan heb je ongeveer tien uur colleges per week. De tien weken bestaan uit een groot groepsopdracht, wat je doet met vier tot vijf studenten. En dat sluit nauw op elkaar aan. Ik zit nu met mijn projectteam aan het vak duurzame distributie. Dit is Valerie en Erin. Daarnaast heb je nog twee losse vakken. Dan kan je denken aan statistiek, Nederlands of Engels. En alles is gestructureerd en ingeroosterd. Dus vanaf je instructiecollege tot aan je groepswerk. En je helpt des waar je docenten om hulp kan vragen tot aan je reflectiecollege. Een voordeel van een kleine studie is dat je docentenpersonen kent. Ik heb nu een afspraak met Maartje. Hey! Hoi Maartje! Ik vind waarde en kosten een lastig vak. Ik ben niet heel sterk in economie. Uh, je moet allemaal economische berekeningen maken en allemaal economische termen kennen. En het vak wordt echt door de meerderheid van de studenten op logistiek ervaren als het lastigste vak. Nou, ik heb zo'n online college, dus ik ga nu alvast naar boven en dan uh, mijn laptop pakken en les volgen. Logistiek was een van de eerste studies binnen de hogeschool die het had geregeld om van fysiek les naar online les te gaan. De docenten geven heel goed les en alles sluit goed op elkaar aan. Dus uh, naar je college ga je gelijk groepswerk in. Je wereld wordt er alleen wat kleiner van, uh, waardoor je eigenlijk alleen de mensen ziet waarmee je samenwerkt. Zowel in Nederland als daarbuiten zijn er heel veel logistieke uitdagingen. Dan kan je denken aan het uh, bevoorraden van de binnenstad, kijken naar een optie voor elektrische auto's of naar een volgeautomatiseerde warehouse. Ik zelf wil natuurlijk gewoon in de luchtvaart werken later. In het eerste heb je vier grote projecten uh, waarmee je begint met klantgerichte logistiek. Dan word je gelijk in het diepe gegooid want dan ga je op zoek naar een bedrijf en dat bedrijf daar ga je een logistiek probleem voor oplossen. Zo zijn wij dan naar Bavaria gegaan, we hebben daar gesproken met de Logistics Manager en daarna hebben we het logistiek probleem met de oplossing gepresenteerd op de bedrijvenmarkt. In het begin is samenwerken best lastig, want je kent elkaar niet en niet iedereen communiceert op dezelfde manier. En uiteindelijk was het heel leerzaam en is het goed verlopen. Zelf vind ik wiskunde niet zo lastig ligt er natuurlijk aan hoeveel wiskunde je hebt gehad. Vanaf het tweede jaar ligt het er natuurlijk aan of je Logistics Management of Logistics Engineering hebt gekozen. Als je Engineering hebt gekozen ga je door op de wiskunde. Heb je Management gekozen ga je de economische kant op. Ik raad het absoluut aan om lid te worden van een studievereniging. Je leert de studie beter kennen, het vergroot je netwerk. En je leert de bedrijvenwereld beter kennen door middel van bedrijfsbezoeken. En daarnaast zijn er nog uh, leuke borrels en andere activiteiten. Nou, we hebben nu een bestuursvergadering, um, Dit is de bestuurshok. En wij gaan nu een borrel plannen, toch jongens? Yeah! Ja, als je het goed plant en gebruik maakt van de hulp die wordt aangeboden op school, dan uh, hou je vrije tijd over. Zelf sport ik en dan werk ik ook nog als verkoopmedewerker op Schiphol. Ik moet nu naar mijn werk, ik werk op Schiphol en ik ga nu een beetje buik verdienen. Zat jouw vragen niet bij? Geen zorgen. Stel ze aan ons via de Instagram. @hogeschoolvanamsterdam